Nou, daar kan ik maar één ding op zeggen. Dat is, als je nooit wat doet, zou het ook nooit weten. Dus op van lijken, in ieder geval door te groeien amateur, moet je uitstarten. Ja, als je in het water springt en zonder zwemmen, doe je ook niets. Ja, kijk, dan kan je wel op een luchtkussen of zo gaan drijven. Maar wat schiet je daarmee op? Dan blijf je wel amateur. Dan kan je wel over het water gaan, maar je kan niet zwemmen nog. Hoe word je dan een professioneel? Dat is om je te verdiepen en om te leren. En in te gaan zien hoe je het goed doet. En van je fouten kan je maken natuurlijk, maar daar moet je van leren. En dat heb ik ook gedaan. Want ik had net een filmpje twee keer gestuurd. En ik denk: en ik zit te kijken. En ik denk: oh, maar gelukkig was het de tweede filmpje. Dus ik wil zo wel op volgorde houden, want het is eigenlijk gewoon een verhaal wat ik vertel. Alleen ja, het is in delen. Kijk, mensen maken altijd filmpjes over dit en dat en dat. Nu blijven altijd hangen in mijn ding. En ik wil dat niet. Ik wil dingen gaan uitleggen. En ik wil het over dingen gaan hebben. En sommige dingen zal ik herhalen. Maar dat is alleen als ik een voorbeeld moet. Want alles wat ik zeg, heeft een functie. En alles heeft zijn nut. En als je erachter wil komen wat, hoe het gaat, dan moet je me blijven volgen. Want In de toekomst ga ik het nog veel meer uitgebreider hebben. En het zal iets groot zijn dat jullie niet weer missen. Dus dan hoop ik je weer tot morgen. En ik heb nog steeds mijn belofte gehouden, Elke dag een filmpje. En ik heb mijn titels al op de titel in ieder geval alweer bijna bijgewerkt. Dus ik loop bijna op schema. Nou, tot de volgende keer dan maar weer. Doei!